Ik kreeg een vraag over wat je eigenlijk tegen donkere kringen kunt doen zonder daarbij make-up te gebruiken. En ik vond het eigenlijk wel een hele leuke en uitdagende vraag. Dus ik ben ermee aan de slag gegaan en ik zal je in deze video alles vertellen over wat je tegen donkere kringen kunt doen. Of ook kunt laten doen zonder daarbij gebruik te maken van make-up. En ik heb al eerder een video hierover gemaakt. Maar ik zal je vandaag nog meer uitleggen over de oorzaken en wat je er tegen kunt doen. Ik zal er gewoon iets dieper op ingaan. Nou, om te beginnen bij de oorzaken. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die last hebben van donkere kringen onder hun ogen. Het geeft je echt zo'n vermoeide uitstraling. En bij sommige mensen ziet het eruit alsof ze echt al vier maanden het daglicht niet hebben gezien. En dat is gewoon super vervelend, want je wilt er niet oververmoeid uitzien als je je eigenlijk gewoon helemaal prima voelt. Nou, um, de oorzaken van uh, donkere kringen onder je ogen zijn eigenlijk in twee groepen te verdelen. Uh, de ene groep is eigenlijk erfelijk en de andere groep heeft te maken met je leefgewoontes. En met die laatste zal ik als eerste beginnen. Want als je moe bent, uh, te weinig slaapt of slecht slaapt of last hebt van stress. Doordat het heel erg druk is op je werk of je bent druk met je studie of wat dan ook. Of er zijn andere dingen gebeurd in je leven die heel veel spanning opleveren. Dan heb je sneller kans dat je donkere kringen krijgt onder je ogen. Waarom? Omdat je huid dan extra bleek is. Omdat je niet zo lekker in je vel zit. En dan schermen die bloedvaatjes die hier onder lopen. Die schemen dan extra door. Want de huid onder je ogen is eigenlijk de dunste huid die je hebt. En die is 0,5 mm. Super dun dus. Daarom moet je er eigenlijk dus ook heel zorgzaam mee omgaan en heel voorzichtig. Uh, nou ja. goed, Wat er nog meer voor kan zorgen dat je donkere kringen krijgt onder je ogen is bijvoorbeeld roken. Uh, alcoholgebruik, drugsgebruik. Dat zijn allemaal factoren die er aan bijdragen dat je huid sneller veroudert. En als je huid veroudert, wordt je huid ook wat dunner. En die huid onder je ogen is dus al zo dun. Dus dan wordt die nog dunner. En dan zie je die bloedvaatjes of je kunt zelfs het bot zien doorschemeren. Die zorgen er dan voor dat je sneller donkere kringen krijgt. Dus je wil die huidverouderingen eigenlijk tegengaan. Dus uh, al die slechte factoren, zoals roken en drinken en zo, nou, daar moet je gewoon heel erg mee oppassen. Um, wat er ook voor kan zorgen dat je donkere kringen krijgt is bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen. Sommige medicijnen die zijn huidverdunnend of um, misschien heb je een tekort aan vitamines. Uh, vitamine B12, vitamine K, vitamine C uh, en ijzer. Um, al die tekorten aan vitamine kunnen ervoor zorgen dat je donkere kringen krijgt. En deze vitamines zijn eigenlijk vrij makkelijk binnen te krijgen als je gewoon een normaal eetpatroon hebt. Maar als je bijvoorbeeld een vegetariër bent of een veganist, dan kom je misschien iets moeilijker aan die vitamines. Dus je er extra aandacht van moet geven dat je ze wel binnen krijgt. Want bijvoorbeeld vitamine P12 en uh, vitamine K zitten bijvoorbeeld vooral in dierlijke producten zoals vlees of uh, vogelten of vis of eieren. Zuivel in het algemeen. Dus um, let daarop. En zeker dus als je een aangepast uh, eetpatroon hebt, dat je wel voldoende van die vitamine binnenkrijgt. Wat er ook nog aan kan bijdragen, dat je donkere kringen hebt onder je ogen. Dit, dit is eigenlijk een soort uh, erfelijke, kan ook een erfelijke belasting zijn, maar dat is hyperpigmentatie. En hyperpigmentatie betekent dat er meer pigment onder je ogen zich ophoopt, waardoor je zo'n donkere waarsje krijgt onder je ogen. En um, hier is wel iets aan te doen. Er zijn geloof ik crèmes op de markt. Maar er zijn ook therapieën die ervoor zorgen dat, het, dat die pigmentenophopingen uh, worden verzacht. En wat je eigenlijk nog zelf tegen deze oorzaken kunt doen. Als je een beetje van huis, zijn en keukenmiddeltjes houdt. Is uh, bijvoorbeeld een uh, lepel. Gewoon een uh, metalen lepel. Dat je die in de Legt, dat hij heel erg koud wordt. En dat je hem daarna aandrukt onder je ogen. En door de kou um, gaan de bloedvaatjes die trekken zich helemaal samen. En um, zullen de kringen onder je ogen minder donker zijn. Maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. Net zoals die cafeïnerollers die je bij de drogisterijen kunt kopen. Die zorgen voor een tijdelijke oplossing. Want uiteindelijk, misschien werkt het een paar uur, misschien maar één uur. Ik weet het niet, want ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Maar dat cafeïne werkt maar een korte tijd en daarna is het weer weg. Dus um, ja, dit zijn maar tijdelijke oplossingen. Wat je ook nog kunt doen is um, Camille thee, zo'n zakje daarvan, als je de thee hebt getrokken en het zakje is afgekoeld, dat je die dan uh, onder je ogen legt. Want Camille thee werkt oplichtend. Uh, Camille zit bijvoorbeeld ook in die zomerblond shampoo van André Lon. En dat werkt ook verlichtend op je huid hier. Dus dan zal het ook minder snel doorschemeren. Waar ik nu over wil vertellen. Zijn de erfelijke oorzaken. Uh, die bij donkere kringen onder je ogen horen. Want sommige mensen zijn gewoon erfelijk belast met donkere kringen. Misschien zit het in de familie. Of um, is er een bepaalde ziekte. Zoals die hyperpigmentatie. Waardoor je donkere kringen hebt. Of um, ja, heb je gewoon niet zoveel lichaamsvet. En is uh, daardoor... Um, de huid onder je ogen, zeg maar. Er zit gewoon heel weinig vet. Waardoor je direct op het bot kijkt. Dat kan bijvoorbeeld ook een oorzaak zijn. Daar kun je zelf niet zoveel tegen doen. Uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld ook heel veel adertjes hier onder hun ogen lopen. Waardoor het dus extra blauw lijkt. En eruit ziet alsof ze echt heel veel heel vermoeid zijn. Terwijl dat eigenlijk niet is. Nou, dit zijn oorzaken waar je dus zelf niets aan kunt doen. Maar waar je wel iets aan kunt laten doen. Want er bestaan tegenwoordig best wel wat oplossingen. Tegen donkere kringen onder je ogen. Maar het hangt af van de oorzaak wat je er tegen kunt doen. Um, een van die oplossingen is bijvoorbeeld het gebruik van fillers. En um, toen ik dat las dacht ik echt van... Hmm, ik ben niet zo van fillers. Want uh, je hoort allemaal van die horrorverhalen van mensen waarbij het fout is gegaan. Maar tegenwoordig um, uh, gebruiken ze fillers op basis van hyaluronzuur. En hyaluronzuur is een zuur dat uh, vooral wordt gebruikt in... Hydraterende crèmes, maar ook in anti-rimpelcrèmes. Dus het is eigenlijk een vrij veilige stof en uh, het wordt gewoon door het lichaam weer afgebroken. Dus dit is ook geen blijvende oplossing, maar het werkt wel langer dan de oplossingen die ik hiervoor allemaal heb verteld. En dat kunnen ze dus tegenwoordig inbrengen met een kanule in plaats van een naald. En nou zullen jullie afvragen: wat is een kanule? Een kanule is, ja, het lijkt eigenlijk op een naald, maar het is een heel dun staafje. Met een stomp uiteinde en een naald is heel scherp aan het uiteinde. En daarmee beschadig je eigenlijk ook de weefsels waar je hem inbrengt. Omdat het er tegenaan snijdt als het ware. En zo'n canule heeft dus een stomp en een rond uiteinde. En het gaatje waar de filler uitkomt zit niet helemaal aan het uiteinde maar een klein stukje terug. Nou, hierdoor uh, kan de arts een groter oppervlakte vullen tegelijkertijd. Wat dus prettiger is. Voor jou omdat er minder vaak ingeprikt hoeft te worden en het uh, zorgt er ook voor dat je minder blauwe plekken hebt na de behandeling. Dus het herstel is veel sneller. Um, dit is nog een vrij nieuwe behandeling en niet alle artsen kunnen het, maar ga gewoon voor jezelf eens een keer op onderzoek uit. Ik heb ook eigenlijk geen idee naar de prijzen van zo'n behandeling. Ik hoop dat ik misschien nog ooit uh, in een kliniek uh, mag komen waar ze deze behandeling uitvoeren en dat ik het kan zien met mijn eigen ogen want ik ben echt super benieuwd naar. Nou, dat kun je dus laten doen. En um, als je bijvoorbeeld heel veel, als je heel veel haarvaartjes hebt onder je ogen, dan kun je ze ook laten weglezen. Waardoor je dus uiteindelijk um, ja, minder zo'n blauwe gloed hebt onder je ogen. Dus dat zijn eigenlijk de meer blijvende methodes. Verder zijn er ook wel wat crèmes op de markt met, uh, met uh, lichtreflecterende deeltjes. Maar ja, dat is eigenlijk in mijn ogen... Ja, niet meer dan het camoufleren en dat werkt niet blijvend. Nou, de fillers zijn ook niet blijvend, maar worden gedurende de tijd weer afgebroken door je lichaam. Wat eigenlijk ook wel weer een fijn idee is, want iets blijvends in je, in je lichaam lijkt mij persoonlijk best wel eng. En um, wat ook nog een andere um, manier is, is het inbrengen van antioxidanten om de microcirculatie onder je ogen <lacht> heel wordt. Uh, op gang te brengen en dat doen ze met behulp van mesotherapie en niet alle klinieken bieden dit aan, maar google ergens gewoon eens een keertje op en dan uh, kom je er vast uh, snel bij terecht en daarin brengen ze ook hyaluronzuur in maar ook um, andere plantaardige stoffen. Het is iets plantaardiger, het is iets natuurlijker en dat brengt dus de microcirculatie op gang waardoor de stofwetting op gang komt en je ook minder last hebt van donkere kringen onder je ogen. En dit zijn eigenlijk de oplossingen die ik ken en die ik voor je heb in deze video. Uh, ze zijn wel heel erg snel met nieuwe technologieën om donkere kringen onder de ogen minder zichtbaar te maken. Dus als er weer nieuwe behandelingen op de markt komen, dan zal ik er een nieuw video over maken. Want dit is echt een onderwerp waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben. Zeker omdat het heel erg cosmetisch is. Um, het zit echt, nou ja, als je last hebt van donkerkingen kan het gewoon super vervelend zijn. Omdat het je een bepaalde uitstraling geeft die waarschijnlijk niet bij je past. En wat waarschijnlijk ook helemaal niet hoeft. En um, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat voor uh, nieuwere oplossingen er zullen komen. Want uh, technologie gaat gewoon zo hard op dit moment. Uh, nou, ik hoop dat je iets hebt opgestoken van al mijn tips. Dus hou er rekening mee. Dat uh, bij jou de oorzaken bij jezelf kunnen liggen. Bij je eigen gezondheid. Misschien een vitaminegebrek. Of je hebt gewoon heel veel last van stress en vermoeidheid. Dan is het verstandiger om dat eerst aan te pakken. Maar misschien is het ook wel erfelijk bepaald. En dan kun je eens gaan verder kijken. Wat uh, misschien de plastische chirurgie. Voor je kan betekenen met behulp van die fillers bijvoorbeeld. Um, mocht je er al ervaring mee hebben met fillers of wat dan ook. Uh, laat het me weten. Want ik ben echt super geïnteresseerd. En um, voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.